Mijn kijktip is de film Citizen 4 van documentaire maakster Laura Portress. Omdat dit gaat over een van de meest ingrijpende politieke gebeurtenissen van de afgelopen jaren. En zij heeft het live op het moment dat het, in, dat het gebeurde in beeld gebracht. Op een hele, hele mooie manier. Laura. Op deze stage kan ik niets meer dan mijn woord. Ik ben een senior government employee in the intelligence community. Ik hoop dat understand begrijpen dat you met is een heel hoog risico. De film Citizen 4 gaat over de klokkenluider Snowden. En Snowden is een van de helden. Van, uh, ...van onze tijd, omdat hij aan het licht heeft gebracht hoe ingrijpend de massasurveillance van de Amerikaanse overheid uh, gaat. Hoe, hoe ingrijpend die is. En dat heeft heel veel uh, invloed gehad op ons politieke discours over de macht tussen overheid en burger. En hoe die nu op scherp staat. En dat is een van de voornaamste issues waar wij ons met de Piratenpartij mee bezighouden. Een, uh, een gezonde machtsstructuur tussen overheid, burger en het bedrijfsleven. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit, and the subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited but whose safeguards are not. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. De film Citizen 4 gaat natuurlijk over de Amerikaanse overheid en over de NSA en wat zij allemaal doen, de machtsmisbruik die daar plaatsvindt. Maar hetzelfde is gaande in Nederland, waarbij de overheid roept om steeds meer macht, sleepnet surveillance en steeds meer over burgers wil weten. Wij vinden dat een hele gevaarlijke ontwikkeling. En dat is iets waar wij tegenstrijden met de Piratenpartij. Dank be careful. Citizen Four. Oh, sorry, uh, mijn naam is Edward Snowden. Uh, nog een aantal punten die deze film raakt, uh, die raken aan het partijprogramma van ons, van de, van de Piratenpartij, is dat we ons inzetten voor encryptie van data. Dus dat je veilig en versleuteld iets kunt versturen zonder dat iedereen mee kan kijken. Maar ook het recht van journalisten om hun bronnen te beschermen op het moment dat zij hun maatschappelijke rol moeten vervullen om uh, belangrijke zaken bij het, publieke, uh, bij het publiek aan, de, aan het licht te brengen.